Nou, het, is, het zijn terechte zorgen. Het, het raakt een groot deel van de mensen in ons land. Uh, iedereen uh, die weer van het gascontract heeft moeten veranderen of energieleverancier ziet een enorm verschil. En zeker de mensen die het al moeilijk hadden. Uh, die denken, kan ik nog rondkomen? Wij zullen natuurlijk de hele tijd blijven kijken of het echt mensen door deze moeilijke fase en door de winter heen helpt. Heel veel. Er is een ongekend uh, koopkrachtpakket neergelegd. 18,5 miljard. Maar in de beleving van mensen is het vaak nog niet genoeg... omdat de toekomst, korte termijn toekomst, zo onzeker is. Dus men is bang, maakt zich zorgen. Het Prinsjesdag pakket aan koopkrachtmaatregelen is historisch groot. En we hebben natuurlijk een aantal andere keuzes gemaakt... zoals het verhogen van het wettelijk minimumloon. We belasten arbeid minder. Dus we doen een heel aantal dingen korte termijn en zaken die ook op langere termijn doorwerken... die ervoor moeten zorgen dat mensen er ook weer op vooruit kunnen gaan. Maar op korte termijn is het wel zo dat we nog steeds allemaal geraakt worden... door de enorme hoge inflatie. De zorgen begrijp ik helemaal, maar er wordt keihard aan gewerkt door iedereen. Ik had geen enkele verwachting. Uh, het is heel moeilijk, want het, elk ministerschap, uh, ook buitenlandse zaken... of buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking... Iets doen is anders dan er naar kijken vanaf de buitenkant. Uh, en ik vind Financiën ontzettend uh, interessant en leuk om te doen. Buitenlandse zaken was altijd mijn eerste liefde. Niet als functie, maar als werkterrein. Ik heb natuurlijk ook 30 jaar van mijn leven in en aan besteed. Maar Financiën was mijn eerste keuze. Het is ontzettend belangrijk. Je denkt en kijkt over alle terreinen mee. En dat is ook heel belangrijk voor D66. Dus het is, uh, het is verantwoordelijk werk. Het is spannend uh, ja, en ook relevant. Nou, ik mis het vaak uh, sparren met Rob, omdat we gewoon natuurlijk allebei een hartstikke drukke uh, professionele levens hebben. Financiën, EZK, maar ik spreek hem heel veel. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar het opgerichte Klimaatfonds, waar we mee bezig zijn, zitten er heel veel raakvlakken. En uh, ik spreek hem heel vaak, maar op een andere manier. En ik ben natuurlijk heel blij dat Jan fractievoorzitter is geworden. Ik val niet in een diep gat. Nee, het wordt steeds lastiger. Ze weten het gelukkig zelf niet. Maar ze vragen zich misschien soms wel af waarom zoveel mensen in het bos zeggen, hey Marjo Goldie. Dat is wel heel leuk. Um, nou, ik, uh, ik ga of, nou, ik ging of wat sporten. Uh, vaak wat lezen. Eerst heb ik nog die hele zware tas natuurlijk uh, af te maken. Dat hebben ja. al mijn collega's. Dat zal ik nooit missen trouwens. En uh, ik ga een beetje Netflix. Ik heb een hele stapel boeken op mijn nachtkastje liggen, maar soms uh, wint de luiere geest in mij. Dan denk ik van: nou, nah, ik ga even lekker ontspannen en kijk een filmpje. Nou, ik ben even weer proberen, aan het proberen mijn Arabisch een beetje bij te trekken. Dus ik kijk naar. Ik heb een paar Libanese series bekeken. Dat weet ik niet. Dat hangt van de dag af. Ja. Hangt van de week af. Ik denk dat het heel menselijk is om van tijd tot tijd erbij stil te staan of de prijs die je betaalt voor dit soort functies, of dat nog in relatie staat tot uh, de inzet die je, die je levert, wat het doet met je gezin. Maar het glas is altijd half vol. En we gaan nu in Nederland, net zoals elders, in Europa en de wereld, we gaan door een hele moeilijke fase. Het is ook ongekend op vele manieren. We, doen, we moeten zaken nu op orde krijgen voor de mensen in het land, maar we moeten dat nooit doen ten koste van de toekomst. En dat is klimaatverandering aanpakken, stikstofproblematiek uh, aanpakken, onderwijs uh, echt kwalitatief weer op kunnen krikken, nog sterker maken, verbeteren, uh, de banen van de toekomst, daaraan te denken over de breedte is er een, een hele integrale benadering van veel van de grote uitdagingen met oplossingen. En daar staan wij als D66 zeker voor bekend.